In het arbeidsrecht kennen we de zogenoemde opzegverboden. Deze opzegverboden moeten voorkomen dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt gedurende een beschermde periode of wegens een ongeoorloofde reden. Daarnaast kent de wet verschillende discriminatiegronden. Op grond waarvan geen onderscheid mag worden gemaakt op grond van bijvoorbeeld geslacht of arbeidsduur. Ten aanzien van de opzegverboden en discriminatiegronden wordt een onderscheid gemaakt tussen 1. de tijdens en 2. de wegensverboden. De tijdens opzegverboden gelden gedurende de periode dat een werknemer zich in een bepaalde hoedanigheid of toestand bevindt. En bij de wegens opzegverboden mag een bepaalde omstandigheid of hoedanigheid niet de reden zijn voor opzegging van de arbeidsovereenkomst voorbeelden van wanneer uh, opzegverboden spelen, zijn ziekte, zwangerschap of als een werknemer lid is van de OR. Over dat laatste opzegverbod gaat de uitspraak van vandaag. De uitspraak. Werknemer in deze uitspraak is vicevoorzitter van de ondernemingsraad bij de werkgever. De werknemer heeft een e-mail gestuurd aan drie personen die werkzaam zijn bij zijn werkgever, waaronder de voorzitter van de OR, waaruit blijkt dat hij kennis heeft genomen van een vertrouwelijk document. De werknemer stelt in een mail dat wanneer de werkgever het nodig vindt om onderzoek te doen naar de compensatieuren voor zijn OR-werk, de werkgever beter eerst onderzoek kan laten doen naar het contract met het interimhoofd PNO. De werkgever neemt de e-mail hoog op. Zo stelt de werkgever dat de werknemer het document op illegale wijze heeft bemachtigd, hij de informatie heeft gedeeld met de voorzitter van de OR en dat hij geen melding heeft gemaakt van een datalek. Voorts streekt zij het de werknemer aan dat hij geen openheid van zaken geeft over hoe hij aan het document is gekomen. De werkgever beweert bovendien dat de werknemer de inhoud van het document gebruikt om de werkgever te chanteren om zo zijn zin te krijgen in het geschil over de compensatieuren. In het hoger beroep staat de vraag centraal of het ontbindingsverzoek van de werkgever verband houdt met de omstandigheden die betrekking hebben op het OR lidmaatschap van de werknemer. Het Hof overweegt dat de e-mail die de werknemer heeft gestuurd niet op zichzelf moet worden beschouwd, maar ook hetgeen daaraan vooraf is gegaan. De werknemer heeft de e-mail gestuurd nadat de werkgever hem te kennen heeft gegeven dat er een extern bureau onderzoek zou gaan doen naar zijn integriteit. De werknemer zou niet integer hebben gehandeld met betrekking tot compensatieuren voor zijn OR-werk. De werknemer claimt recht te hebben op compensatieuren omdat hij het werk voor de OR moest verrichten tijdens werktijd en zijn normale werkzaamheden daarom in de avond- en weekenduren heeft moeten inhalen. De werkgever stelt dat het geschil over de compensatieuren een zuiver, arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheid is en het werk voor de OR daar dus niets mee te maken heeft. Volgens de werkgever is de e-mail van de werknemer een poging tot chantage. Het Hof verwerpt deze standpunten. Het Hof overweegt dat de vraag of de werkgever compensatie, compensatieuren moet toekennen aan de werknemer, op zichzelf beschouwd een arbeidsvoorwaardelijke kwestie betreft. De discussie komt echter direct voort uit de omstandigheid dat de werkgever geen vervanging heeft geregeld voor de werknemer. Voor de tijd die hij nodig had voor zijn OR-werk. Volgens het Hof hangt de kwestie rond de compensatieuren dus nauw samen met de facilitering van het werk voor de OR. Volgens werkgever had werknemer een melding moeten maken van een datalek en dat ge houdt geen verband met het OR-lidmaatschap, al dus de werkgever. Het Hof oordeelt daarover dat aannemelijk is dat de werknemer het vertrouwelijke, met het vertrouwelijke document een misstand of integriteitskwestie wilde aankaarten, zodat niet van hem kon worden verlangd dat hij de naam van de vermoedelijke afzender zou doorgeven. Kortom, dat werknemer het dadelijk niet heeft gemeld, maar wel daarover heeft gesproken met de voorzitter van de OR, houdt wel degelijk verband met zijn lidmaatschap van de OR. Uit de e-mail van werknemer blijkt bovendien dat hij meende dat sprake was van een ernstige integriteitskwestie op het hoogste niveau. Dat hoeft niet, maar kan wel een onderwerp zijn dat de OR aangaat, al dus het Hof. Gelet op het voorgaande bekrachtigt het Hof het oordeel van de kantonrechter dat het ontbindingsverzoek niet kan worden toegewezen. Terug naar het opzegverbod. In artikel 7.670 lid 4 sub 1 bw is het opzegverbod opgenomen voor een werknemer die lid is van de OR. Uit artikel 7.671b lid 2 bw volgt dat de kantonrechter het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden slechts kan inwilligen indien geen opzegverbod geldt. Uit lid 6 onderdeel a van het artikel volgt echter dat dit toch kan wanneer het ontbinden bindingsverzoek geen verband houdt met de omstandigheden waarop het opzegverbod betrekking heeft. De arbeidsovereenkomst van een OR-lid kan dus ook ontbonden worden tenzij dit te maken heeft met het OR-lidmaatschap.